Het is heel makkelijk om twee stadsverificatie binnen je account weer uit te schakelen voor mijn Klik op Gegevens wijzigen. Klik daarna op Beveiliging instellen. Klik op de grote rode knop waarop staat Twee verificatie uitschakelen. Er wordt je nu gevraagd om je wachtwoord in te vullen. Vul dat hierin. Klik daarna op Uitschakelen. Het uitschakelen van twee verificatie is nu voltooid. Je hoeft nu geen tweede wachtwoord meer in te vullen via mijn PepX.